Hallo allemaal, ik wil mezelf graag aan jullie voorstellen. Mijn excuus is dat ik mijn video niet in gebarentaal heb opgenomen. Uh, ik ben zelf nog niet zo erg gebaarvaardig. Uh, ik kan het wel, maar wanneer ik twee dingen tegelijk moet doen, dan uh, merk ik gewoon dat mijn geba gebarentaal niet uh, zodanig is uh, dat een ander uh, altijd begrijpt waar ik het over heb. Ik ben hier uiteraard mee aan het leren, uh, maar voor het gemak uh, neem ik het alleen even in een gesproken tekst op en zal het worden vertaald door Dennis. Even over mezelf, ik ben Brenda, ik ben 42 jaar, getrouwd en ik ben moeder van drie kinderen, twee zoons en één dochter. Zelf ben ik horend, mijn dochter is doof. In mijn dochters jonge leven hebben wij meerdere keren zelf meegemaakt dat zij tegen hobbels aanliep. Te maken kreeg met onbegrip en met discriminatie. Dit kenden wij niet uit ons verleden. Wij zijn hier ook heel erg van geschrokken en hebben er ook erg aan moeten wennen. Wij hebben ons hier ook enorm aan geërgerd. Het heeft ons doen beseffen uh, dat recht hebben en recht krijgen niet zo vanzelfsprekend zou is als zou moeten. Uh, dat zou dan ook anders moeten, volgens ons. Om die reden heb ik vorig jaar contact gezocht met het dovenschap, uh, Met het idee om een brug te slaan tussen de dove wereld en de horende wereld. Uh, wij willen hier eigenlijk mee bereiken dat ook de horende wereld leert om meer rekening te houden met anderen en dat onze samenleving ook een plek wordt waar iedereen op zijn eigen manier deel van kan uitmaken. Daarom heb ik met Anne, die tot de vorige ALV-secretaris was van het dovenschap, samen het Rechtshulploket opgepakt. En sinds afgelopen juni maak ik ook deel uit van het bestuur. Ik vind het heel mooi dat ik mag meehelpen... Met het opkomen voor de rechten van doven en slechthorenden en het beter toegankelijk maken van de samenleving. Um, er is namelijk nog heel veel te doen. En om die reden heb ik ook de portefeuille participatie opgepakt. Voor volgend jaar hebben we hele mooie plannen. Um, deze, maar deze plannen kunnen we alleen uitvoeren met jullie input en jullie hulp. Wij zouden dan ook heel graag van jullie willen horen hoe jullie tegen het dovenschap aankijken en welke verwachtingen jullie hebben. Wij willen graag samen met jullie nadenken over de doelstellingen voor volgend jaar. Zelf hebben we hier ook al wel over nagedacht... maar we willen ook heel graag weten waar jullie behoefte aan hebben... en op welke manier wij samen deze doelen kunnen behalen. Het doverschap is immers van jullie. En waar nodig pakken wij uiteraard uh, de doelen samen met jullie op. Samen kunnen we proberen de nodige veranderingen door te voeren. Mochten jullie willen reageren of jullie ideeën aan ons willen doorgeven... Dan ontvangen we jullie reacties heel graag per e-mail. En dat kan via het mailadres participatie.doverschap.nl Dank jullie wel.